Welkom bij deze video. Vandaag ga ik je uitleggen hoe je moet filmen met je telefoon. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik doe al 8 jaar aan videobewerking en aan filmen. We gaan het hebben over welke apparatuur heb je nodig? Hoe bereid je je content voor? Ga je de voor- of achtercamera gebruiken en hoe zet je je instellingen goed. We gaan het eerst hebben over apparatuur. Dan zijn er verschillende manieren hoe jij kan filmen met je telefoon. Als jij gewoon een normale telefoon hebt, zit daar waarschijnlijk geen stabilisator in. Een stabilisator zorgt eigenlijk voor dat het beeld netjes en egaal blijft. Een voorbeeld daarvan zijn een tripod. Die tripod kan je op een bepaalde plek neerzetten en zo op die manier shots binnenhalen, zodat je een mooi steady beeld hebt. Een selfie stick. Een selfie stick zorgt ervoor dat je Waar eigenlijk op een selfie manier je video's kan opnemen en dat is toch een stuk stabieler dan in de hand en een gimbal het is een best wel heel ingewikkeld ding maar die zorgt ervoor dat het eigenlijk het is een stabilisator om het zo te zeggen dus die zorgt ervoor dat je je beelden netjes dat je kan draaien en filmen zonder dat je beeld alle kanten op shaked zeker als je naar buiten gaat is dit heel handig zodat je een eigenlijk hele mooie steady shot kan nemen met een gimbal dat is om in ieder geval die telefoon uit je hand te halen. Want je wilt je telefoon helemaal niet in je hand. Want geloof me dat shaket, dat wil je niet, werkt niet. Dan betere kwaliteit audio. Ik heb hier voor mijn neus eigenlijk een microfoon staan die je niet ziet. En ik heb hier een microfoon verstopt. Dit raad ik ook aan in jouw video's te doen. Omdat audio heel belangrijk is voor de video. Verder is het licht ook belangrijk. Ik heb hier momenteel natuurlijk licht binnenkomen. Ik heb verder geen lampen staan. Maar als jij binnen filmt, is het belangrijk dat je zoveel mogelijk lampen die je hebt op jou schijnt. Of op de achtergrond, zodat je een mooi belichte video hebt. Als je naar buiten gaat, heb je natuurlijk heel veel natuurlijk licht. En als je dat niet hebt, doe het hetzelfde wat ik nu doe, Ga bij een raam zitten. Dat was de apparatuur. Verder is het dan ook belangrijk dat je je content voorbereidt. Schrijf een duidelijk plan uit van wat je gaat vertellen. Met steekwoorden of het volledig verhaal hangt ervan af wat jij het prettigst vindt. Dit noemen ze ook wel eigenlijk een storyboard. Zorg voor een duidelijke inleiding, kern en slot. Je inleiding is eigenlijk een, een hoek van de video. Binnen vijf seconden moeten ze de aandacht al getrokken hebben. Moeten ze al interessant vinden, anders klikken ze alweer weg. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een feitje, door te vertellen wat je gaat doen. Maar zorg dat in de eerste vijf seconden dat de interesse al gewekt is. Daarna stel je jezelf voor van wie je bent, wat je doet. Daarna ga je het hebben over de topic. Dus waar ga je het over hebben? Dit kan bijvoorbeeld zijn in dit geval hoe film je met je telefoon. En vertel daarna de inhoudsopgave. In je kern vertel je eigenlijk wat je onderwerp van je video is. Dat moet je uh, zelf natuurlijk even <laughs> kijken wat je vertelt daar. Daarna kom je op slot. Hierbij geef je nog extra content. Wat misschien leuk en handig is voor in je video. En ook een call to action. Moeten ze abonneren, moeten ze naar je website toe gaan. Dat zijn allemaal hele belangrijke punten. Denk van tevoren over na wat je gaat filmen. Als jij een omgeving gaat filmen, denk daar van tevoren over na welke punten je op film wilt hebben. Zorg ook voor een goede achtergrond. Dit is niet de beste achtergrond op we hebben, maar ik moet het hier maar even mee doen. Mocht je die mogelijkheid hebben, zorg voor een goede fijne achtergrond. Als je buiten filmt, heb je natuurlijk buiten als je achtergrond. Nu moet je nagaan of je de achterkant of de voorkant van je camera gaat gebruiken. Liever natuurlijk de achterkant van je telefoon. Omdat die qua camera meestal beter is dan de voorkant selfie camera advies wat ik je hierbij geef als je b-roll dus oftewel beelden die je tussendoor nu ziet gaat filmen dan is de achterkant van de camera meestal het handigst en als je echt in een vlog stel dus op deze manier gaat filmen dan is de voorkant van de camera eigenlijk het handigst een kleine tip zorg dat je recht in de camera kijkt dus in de camera niet naar je beeld van wat je aan het opnemen bent wat heel verleidelijk is maar je praat naar je kijker toe niet naar jezelf Verder moet je je instellingen ook goed neerzetten, ook heel belangrijk. Zorg dat die op de hoogste kwaliteit staat. Is het 1080p wat je ziet staan, of staat meestal 1920x1080. Zet hem daarop, wat je hier eigenlijk een heel lijst staat. Zorg in ieder geval dat je de hoogste kwaliteit neer kan zetten. Zorg ook dat je telefoon genoeg batterijen heeft. Niks is zo vervelend als jij een beeld gaat opnemen dat daarna je telefoon uitvalt. Dus neem bijvoorbeeld een powerbank mee. Verder zet je telefoon ook op stil. Niks is zo vervelend als jij iets aan het opnemen bent en je hoort van merp merp, dat wil je niet hebben. Verder handige bonus is Google Fotos. Google Fotos is eigenlijk heel makkelijk om backups te maken van je uh, beelden. Dit gebeurt automatisch als je verbinding maakt met wifi. Dit zorgt ervoor mocht je telefoon wegvallen of kapot gaan, heb je al je beelden in ieder geval nog op je Google account staan. Dit is in ieder geval hoe je met je telefoon moet filmen. Het is een kwestie van vooral doen. Heb je nog vragen, laat onderachter in de reacties. We maken hier zo snel mogelijk een nieuwe video over, zodat je zo snel mogelijk kan gaan filmen.